Ademen met behulp van een machine op een IC. Bij ziektes kan er te weinig zuurstof in het bloed komen. Dat is niet goed. Soms voelt de patiënt zich benauwd. Een beademingsmachine kan het ademen dan overnemen. Dit kan alleen in het ziekenhuis op de IC. IC is de afkorting voor Intensive Care. Dit is een afdeling voor heel zieke patiënten. Het is zwaar om lang beademd te worden op de IC. Denk goed na of u dit wilt of niet, want de meeste patiënten worden niet meer zo gezond als vroeger. Beademd worden is niet fijn. Een patiënt moet helemaal ontspannen zijn. Daarom krijgt de patiënt eerst een infuus met een slaapmiddel. Hierdoor heeft de patiënt geen last van het beademen. De patiënt krijgt een buisje in de mond en keel. Het buisje gaat door naar de luchtpijp. De andere kant van het buisje zit met een slang aan de machine vast. De machine zorgt voor de ademhaling. De patiënt voelt dit niet. Sommige patiënten liggen op de rug tijdens de beademing. Sommige patiënten liggen op de buik. Als het beter gaat met de patiënt, wordt hij langzaam wakker gemaakt. Vaak weet de patiënt eerst niet waar hij is en wat er is gebeurd. De beademingsmachine gaat nu uit, want de patiënt ademt weer zelf. De patiënt is nog wel heel zwak. Soms wordt een patiënt niet meer wakker en gaat dood op de IC. Vooral oude mensen en mensen met meer dan één ziekte kunnen doodgaan op de IC. Het is zwaar om lang beademd te worden op de IC. De patiënt blijft nog lang in het ziekenhuis. De patiënt gaat soms naar een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. De patiënt is nog wel heel zwak. Dat duurt soms wel een paar maanden of een jaar. De patiënt heeft nog een tijd hulp nodig. De meeste patiënten worden niet meer zo gezond als vroeger. Als je vragen hebt, maak een afspraak met je huisarts en praat er samen over.